Met de online zoekmachine Mimore kunnen onderzoekers gegevens uit drie databanken over Nederlandse dialecten vergelijken en op kaarten afbeelden. De databanken bevatten audio-opnames en geannoteerde transcripties van meer dan 600 Nederlandse dialecten. Daar is de man die het verhaal heeft verteld. Ons doel met Mimore was om drie afzonderlijke databases... Die gegevens bevatten uh, over de syntactische en de morfologische variatie in grote uh, hoeveelheid dialecten van het Nederlands. Om die bij elkaar te zetten, uh, op een gestandardiseerde wijze uh, toegankelijk te maken en ook op een gestandardiseerde wijze uh, doorzoekbaar te maken. We hadden dus drie afzonderlijke databanken met een eigen zoekinterface. Uh, die... Op zich elk afzonderlijk heel leuk te gebruiken waren, maar zou je dat met elkaar willen combineren, en daar zijn namelijk hele interessante dingen mee te vinden, dan moet je voor alle drie een extra toegangspoortje maken, zal ik maar zeggen, waarmee de data op een standaard manier daaruit gehaald kan worden en in één interface getoond kan worden. Standardisatie. Was ook nodig op het niveau van uh, de doorzoekbaarheid. Een voorbeeld daarvan is als je wilt zoeken uh, op het niveau van uh, woordsoortinformatie of kenmerken van die woordsoort. Hè, dus zelfstandig naamwoord, uh, enkelvoud, meervoud, mannelijk, vrouwelijk enzovoort. Die, uh, uh, de kenmerken en woordsoorten die we daarvoor gebruikt hebben, die zijn gestandardiseerd in een zogenaamde ISOCAT-formaat. Uh, en dat zorgt ervoor dat uh, elke database die in deze researchinfrastructuur uh, zit en elke onderzoeker die ermee werkt onmiddellijk weet wat precies bedoeld wordt met die tag en, die, en, die, en dat kenmerk. En dat betekent dan weer dat uh, taalkundigen niet hoeven te leren welke tagset gebruikt is voor welke database. Dat is de mens dat ik denk die het verhaal heeft verdeeld. Dat is de mens dat ik denk dat het verhaal heeft verteld. Een van de voordelen is dat je data ook buiten het project waarin het in eerste instantie uh, voor uh, verzameld is, gebruikt kan worden. Um, er zitten drie databanken in Mimoren: SANT, GTRP en DIDDD. en de SANT... Uh, wordt ook al in een ander project uh, ingezet, in het EdiSync-project. En daar wordt dan gebruik gemaakt van hetzelfde klaar toegangspoortje uh, wat voor mimoren al bestond. Waar je vroeger heel veel tijd nodig had voor het ordenen van de data... en het interpreteren van de data uh, en het selecteren van de data... dat kun je nu uh, in een paar dagen doen. Dus, dus, dus dat werk, daar ben je veel sneller mee klaar. Waardoor je veel meer tijd kunt besteden aan uh, het beantwoorden van de onderzoeksvragen die je eigenlijk, uh, die je eigenlijk had. Dus ik denk dat, uh, ja, dat het, het, het onderzoek doen vele malen gemakkelijker, sneller, efficiënter is. En, en, en ook dat je hiermee voorkomt dat iedere taalkundige ook uh, een halve programmeur uh, moet worden.